Susanne ging weer volledige dagen werken. Ze schafte de nanny aan en die zou zorgen voor haar kleine en tegelijk de huishoudelijke taken op zich nemen. De eerste paar keer had Susanne een raar gevoel om haar peuter achter te laten bij een wild vreemde in haar eigen huis. Maar door de tijd heen werd de band steeds sterker. Susanne vond de nanny best wel aantrekkelijk. Alleen wist ze dat ze dit niet kon maken, dus hield ze zo haar afstand. Suzanne vond een nanny in huis een geweldig idee. Elke dag iemand die voor Ruben kon zorgen en tegelijk het huishouden deed. Als ze thuis kwam was er al gekookt, schoongemaakt en ga ze maar door. Geweldig idee dacht ze. Maar ze wilde tijd vrijmaken om meer tijd met Ruben door te brengen.